Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Dat smaakt goed, Joyce! Ho, Joyce! Ho, oh, Joyce! is er ook genoeg. Er is alleen nog één bak water in het, in het bak. Goed zo, Joyce! Ho, oh, Joyce, jij wil een hooi natuurlijk. Kijk eens! Kijk eens, Joyce! Ho, oh, Joyce! Ho, oh, Joyce! In één keer naar binnen. Goed zo, Joyce! Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Ja, er moet nog één pak water bij. is Hé Annabel, hé Roosje. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh, jij wil ook een woord onder de look. Nou, Blackjack, kijk eens. De pak helemaal leeg. Dan zat hier van Goed, Joyce al gewoon leeg zijn. Hoi Joyce. Goed zo, Goed Joyce! Goed oh je mag maar zo veel! Blackjack wel Oh, die gaat stelen! Hey, Blackjack, mag dat wel! Hey, Blackjack! Nou kijk eens Blackjack! Oh, de Oh, Roosje. je. Oh, los je. Ik weet het niet, man. Ik heb niks. Dat is een Hé, blackjack, wat doe je? Dat geeft af. de doet het op de Hé, blackjack, kijk eens, blackjack. Kijk eens, blackjack. Oh, dat zijn twee voortdurende gozen op de grond. Hey, hello, Hey, okay, Annabel